Welkom allemaal bij deze webinar over de digitale zorgpadentool. Deze webinar is vooral bedoeld voor wat wij noemen zogenaamde key users. Dat zijn de mensen die de, webinar, of de, sorry, de zorgpadentool vullen met de gegevens en ook het proces daaromheen beheren. Uh, we hebben vandaag uh, een mooi programma samengesteld waarin uh, Martien Kroese, de ontwikkelaar van de digitale zorgbare tool, uh, iets gaat vertellen over het uh, gebruik ervan. Hè, hoe gaat het in zijn werk? Maar waar we ook uh, twee gemeenten hebben gevraagd, de gemeente Gouda en de gemeente Kerkrade uit Zuid-Limburg, om hun ervaringen te delen. Want zij hebben de tool al gevuld. Hoe is dat proces gegaan? Uh, wat ben je tegengekomen? En wat natuurlijk ook belangrijk is, als hij eenmaal gevuld is, hoe zorg je er dan voor dat mensen hem ook daadwerkelijk gaan benutten in de praktijk? Dus we zijn hartstikke blij uh, dat uh, deze mensen daar iets over willen vertellen vandaag. De um, tool is ontwikkeld uh, in opdracht van uh, VWS, het landelijk actieprogramma Kansrijk Start. En daarom hebben wij ook vandaag Angela programma programmamanager Kansrijk Start, uitgenodigd om uh, daar even kort iets over te vertellen. Angela, mag ik jou het woord geven? Zeker, dankjewel uh, Christa. Welkom allemaal, mooi dat jullie hierbij zijn en dus jullie uh, nou, in ieder geval plannen hebben om uh, te starten met, uh, met deze tool. Uh, maar misschien kort even naar nou, Angela dus programmamanager kansrijke start. Uh, alweer sinds uh, drie jaar. Dus als jullie allemaal weten uh, nou, zijn we ook alweer drie jaar bezig met dit uh, mooie programma. Om uh, nou ja, met elkaar ervoor te zorgen dat we aanstaande ouders in de kwetsbare situatie zo goed mogelijk ondersteunen door zo vroegtijdig mogelijk de goede ondersteuning en interventies uh, uh, in te zetten voor deze groep ouders. En we doen dat eigenlijk vooral via de lokale coalitie, zoals jullie weten. En via de professionals. En we hebben eigenlijk vanaf het begin af aan van het, het programma hebben we... Um, nou ja, we kijken natuurlijk heel erg naar van, we hebben jullie als lokale coalitie nodig om zo goed mogelijk deze groep ouders te ondersteunen. Uh, en welke tools kunnen we daar uh, nou zo goed mogelijk bij gebruiken? Nou, een aantal tools zijn ontwikkeld in de loop der tijd. Uh, die jullie ook uh, gebruiken. Uh, denk aan de klantroutes, de analyse tool, de menukaart. En nu zijn dus ook de zorgpadentool tool... Uh, uh, sinds uh, nou, kort voor de zomer uh, bijgekomen. Eigenlijk in navolging van het uh, noorden, waar deze tool al... wordt gebruikt. En uh, nou, vandaag... horen jullie ook van twee gemeenten... Hoe dat al, uh, wat daar de ervaringen mee zijn. Maar eigenlijk vooral bedoelt die tool... zodat... Uh, uh, uh, professionals elkaar nog beter weten te vinden. He, dat is een superbelangrijk onderdeel van... Het, het verder uh, versterken van uh, het vergroten op een kans, uh, kansrijke start voor elk kind. Uh, van Hoe krijgen we nou voor elkaar om de ketenaanpak rond die duizend dagen... rond die eerste duizend dagen, om die zo sluitend mogelijk te krijgen. Uh, en dan helpt het gewoon enorm om als professionals elkaar zo goed mogelijk weten te vinden. Daar kunnen we echt nog stappen in zetten. En deze, deze ton gaat dan hopelijk uh, uh, ons uh, erg in helpen. Dus daarover gaan jullie meer horen in uh, deze webinar. Dus allemaal uh, nou, goed, webinar uh, toegewenst. Dankjewel, uh, ik geef... Angela. Ja, ik ga goed. er even nog tussen zitten, want ik bedacht, maar ik moet nog even een huishoudelijke mededeling doen. Uh, deze oh, ja. webinar wordt namelijk opgenomen. Uh, als je niet in beeld wil komen, dan kan je je camera uitlaten. Uh, vond ze natuurlijk op zich wel fijn uh, om te zien uh, wie er allemaal zijn. Uh, maar dat is, uh, dat is prima als je zegt, nou ik wil niet in de opname zitten, dan is dat een goede oplossing. Uh, als je vragen hebt tussendoor, dan kun je ze uh, in de chat zetten. Carla en Daniëlle zijn er vandaag ook bij van het team van VAROS om jullie vragen goed in de gaten te houden en ook uh, terug te leggen bij de sprekers op dat moment. En je kunt ook eventueel even je handje opsteken. Uh, Angela was uh, net bezig om het woord te geven aan Martien. <laughs> dus dat zal ik bij deze alsnog doen. Want Martien gaat ons, zoals gezegd, iets vertellen over deze tool. En hoe je deze als key user kunt gaan benutten. Martien, mag ik jou het woord geven? Nou, hoop ik dat jullie mij horen. Ik ben Martien Kroeze. Um, ik ben adviseur bij uh, Impology, uh, Ben betrokken bij Kansrijke Start. Uh, uh, Ik behoorlijk wat gemeenten en ook bestuurder van de federatie van PSV's. Ik heb mee mogen helpen om deze zorgwaarde tool uh, te ontwikkelen. Um, wat we vandaag gaan doen is even stapsgewijs een korte toelichting erop geven. Hoe kun je hem nu ook vooral als gemeente gebruiken? Wat is het nut, noodzaak daar, uh, daarvan? Um, nou, dit is even een spoorboekje. Wat is het? Het is een hulpinstrument voor zorgverleners, heel vroeg. Um, in het leven hè, uh, van uh, kinderen die geboren gaan worden, dus de verloskundige zorgprofessionals, om um, risico's um, in te schatten en vooral risico's die liggen op het psychosociale vlak. Ze zijn natuurlijk uh, van huis uit opgeleid om vooral medisch um, te kijken en uh, te filteren. We weten inmiddels dat 60% niet medisch is van die risico's. Op verslechterde zorguitkomsten. Deze tool helpt daarbij. Um, en we laten straks even zien over welke onderwerpen we dat bijvoorbeeld uh, hebben. Uh, wat heb je ervan? Nou, als je, zeg maar, sneller die risico's in beeld krijgt en hebt. dan kun je ook veel sneller. Um, ondersteuning gaan aanbieden. En samen met het gezin in gesprek. over waarom dat nodig is om te, om te doen. Dus het helpt je, uh, deze tool, om de ondersteuning lokaal te vinden. Uh, een verloskundige uit, ik zat een paar weken geleden in Maastricht, uit Valkenburg. Die heeft, ja, goed of niet goed, niet alleen maar zwangeren uit de gemeente Valkenburg onderzocht. Uh, die kunnen ook uit, uh, nou, kerkraders misschien wat verder uh, geschoten, maar Maastricht misschien uh, wel. En dan wil je ook in die andere gemeenten zo snel mogelijk weten wie je moet hebben op een bepaald uh, thema. Hoe vervolgens dat geregeld is, dat kan in al die gemeenten verschillen. En ook daar helpt deze tool. En waarom doen we het? Nou, we weten inmiddels zeg maar, hoe groot die effecten zijn om eigenlijk al ja, tijdens die zwangerschap um, preventieve acties of interventies in te, in te zetten. Iedereen kent dit, uh, dit plaatje. Um, elke universiteit uh, die haat dit natuurlijk. Uh, want al die kostbare opleidingen staan eigenlijk niet in verhouding totdat je wel heel vroeg uh, in een leven al kunt, uh, kunt doen. Um, waarvoor zitten we nu? Het gaat nu over de invoer en ook het beheer van die gemeentelijke variabelen. Uh, die zijn daarvoor verantwoordelijk. In principe de beleidsadviseurs van elke gemeente. Alleen kunnen die dat wel uitbesteden. Hij is te vinden op de site van, uh, van Faros. En Dit is dus de landingspagina. Hier, nou ik heb hier net al kerkraden ingetoetst. Uh, in um, dan zien we hier een overzicht van 17 risico's of kwetsbaarheden. Uh, dit overzicht is voor alle gemeenten gelijk. <tacht> Op het moment dat je de gemeente selecteert en een zorgpad aanklukt, uh, dit gaat over belastingvoorgeschiedenis voorschriften of kindermishandeling, um, de informatie die in stroomschema staat en hieronder, die moet ik nu, uh, nu hebben. Nou, dat is in kerkrade, uh, team uh, jeugdhulp, uh, uh, of het gaat via de je het parkstap met meteen contactgegevens waar ik terecht kan als ik vragen heb over problemen in het gezin rondom kindermishandeling van de kinderen die er mogelijk al, al zijn. Um, het is voor jullie veel interessant nog om te kijken wat gaat er nou gebeuren als ik hem zelf moet invullen. Um, ik doe dat heel snel. Uh, ik ben al ingelogd. We hebben toevallig een extra gemeente aangemaakt. Die heet Mijn Goede Start. Um, eenmalig meld je aan met een uh, mailadres en een wachtwoord. Uh, je logt in. Uh, en als beleidsadviseur krijg je dan sowieso een pop-up te zien met een hele korte, uh, volgens mij anderhalve minuut uh, durende video. Waarin uitgelegd wordt hoe je dashboard uh, eruit ziet met die acht uh, tegels. Ik klik hem even weg, uh, maar die kun je telkens laten zien. En Dit zijn die acht tegels. De eerste keer staat hier zorgpaden invullen. Voor mijn gemeente zijn ze al ingevuld, dus wordt die automatisch naar updaten gezet. En hier kun je stapsgewijs doorheen lopen. En dat kan je zelf doen. Dat kun je samen met je lokale coalitie doen. Of een van de partners met wie je dit samen wil invullen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook zeggen, joh, hartstikke mooi, maar ik ben van... WMO of juist van, van jeugd. En ik heb helemaal geen verstand van, van inkomen. Juist op het thema inkomen. Zeg van ja, ik heb geen idee wie we daar bij mijn gemeente nou voor, voor moeten hebben. Um, er is in voorzien dat als je hem wil updaten of invullen. Even um, kijken, ik doe dit niet helemaal. Onderin zien jullie wel helemaal onderin de stap dat je iemand komt, kunt uitnodigen om hem... Uh, ja, oké, okay. daar zie ik jullie uh, uh, beelden staan. Dus je kunt ook je collega je uitnodigen om dit zorgpad in te vullen waar je zelf geen verstand van hebt. Dat kan binnen je gemeente, maar dat kan dus ook buiten de, de organisatie van de gemeente zelf. Dat kan zeker dus ook een van de partners zijn die dat, uh, die dat doet. Um, elk, en dan pak ik maar even de eerste, elk zorgpad is opgebouwd. Dat je aan de rechterzijde het zorgpad ziet, dat er met een gele uh, markering is aangegeven waar het variabele veld zit van dat zorgpad. Dus dat is in dit geval de toelichting hieronder. En in het midden staat vervolgens, oké, okay, wat is nou de bedoeling van deze variabele? Wat zou je hier kunnen invullen? Uh, in dit geval is het dus gewenst om hier uh, de zorgverleners in te vullen of de afspraken zet uh, voor zwangeren met psychische hulpvraag. Hoe heb je dat in jouw gemeente geregeld? Um, welke afspraken heb je daar mogelijk uh, gemaakt? Gaat dat via een sociaal team of wordt alles via de POH's gedaan? Dat is de informatie die zorgverleners willen weten en zoeken. En die kun je hierin uh, invullen. Zo, um, dan ga ik nog even een stapje terug. Uh, je kunt behalve zeg maar, deze toelichting ook kijken wat de voorbeeldgemeente, mijn goede start daar heeft ingevuld. Zie dat eventueel als een soort van. Uh, inspiratie, wat je hier neer zou kunnen zetten. Um, maar je bepaalt dus zelf wat je hier... In, uh, invult als, uh, als gemeente. Um, en op het moment dat je hier iets invult... en je klikt op opslaan, dan zie je meteen aan de rechterzijde... Uh, dan wordt die gele balk van het wordt meteen gevuld met de informatie die je hier zelf... in, uh, in hebt gevuld uh, in, jou, uh, in jouw veld. Um, ja, we hebben hem zo opgebouwd dat je eigenlijk stapsgewijs door de verschillende zorgpaden heen kunt lopen, maar het kan ook zijn dat je zegt van, joh, ik kies eerst de zorgpaden waar ik zelf niks van af weet en die stuur ik vast uh, door uh, en daarna vul ik, hem, uh, vul ik hem zelf. Dit is even denk ik qua invullen, even de highlights. Het is denk ik voor mij nu even goed om te vragen, ik zie een chatbericht. Oh, dat was van net. Zijn er al deelnemers die uh, hebben geoefend en vragen hebben over het invullen in het, uh, in het webinar? Het is vooral een kwestie van durf het aan om in te loggen en daarmee te gaan uh, oefenen. Als er vragen zijn, nou, de uh, adviseurs van Favos kunnen daar ook bij, uh, bij helpen. Als er technische uh, problemen zijn, kun je aan de rechterkant ook meteen je feedback uh, uh, geven. Uh, waarbij je kunt kiezen van joh, het is een design of een dashboard uh, waar ik vragen of complimenten over heb. Hè. Um, die vragen worden zo snel mogelijk uh, opgevolgd, die worden gefilterd. Die komen of technisch terecht bij de, de ontwikkelaar uh, en inhoudelijk worden ze ook zo snel mogelijk, uh, worden zo snel mogelijk op, uh, opgepakt om jullie van een antwoord te, te voorzien. Martien, ik er de... Ja, er zijn ja. een paar vragen in de chat. Een Ingrid Kranen die vraagt zich af of alles meteen zichtbaar is voor bezoekers, of dat je het ook offline kunt opslaan. Ja, en het kunt maken als een zorgpad compleet is. Ja. Um, ik ga even een stapje terug. Aan het einde van het, sorry, ik naar het dashboard, uh, als je bij het laatste zorgpad uh, bent en je gaat hem voor het eerst uh, invullen, dan krijg je ook een, een opslaan en publiceren knop. Dus je kunt hem op dat moment opslaan. Handig is, dat uh, zien we ook al in de, in de praktijk, dat je naar de publicatiestatus uh, gaat. En dan kun je hier klikken op zorgpaden publiceren en dan kun je voor jezelf nogmaals een laatste check. Heb ik alle variabele velden die er zijn, heb ik die ingevuld? En dat zie je hier aan de rechterzijde. Je ziet per zorgpad hoeveel variabelen je, je hebt. Uh, en of dat je die inderdaad hebt in, uh, allemaal hebt ingevuld of, uh, of niet. Uh, dus als alles op groen staat, dan zeg je van nou, dan ga ik hem nu publiceren. Uh, dus hou je hem eerst even offline en je kunt ook nog kiezen om dat met één of twee collega's nog een keer door te lopen of met je lokale coalitie. Ik hoop dat dat een antwoord is op de vraag van Ingrid. En de andere is, moeten collega's ook een account hebben om. Ja, als je hem invult, heb je een account nodig. Um, er kunnen per gemeente drie accounts aangemaakt worden. Maar het is dus als ik iemand vraag om één zorgplatform in te vullen, die persoon heeft geen account nodig. Je ziet ook alleen maar die pagina, die kan niet doorklikken naar iets anders. Je kan alleen maar eh, dat variabele veld invullen. En vervolgens eh, zeggen: van, Nou, ik heb mijn gegevens ingevuld, ik ben klaar. En dan krijgt jij, zeg maar, als beleidsadviseur, een signaal van: Nou, Pietje heeft dit soort wat eh, ingevuld. Kijk maar eens even of dat je je daarin kunt vinden in die tekst. Of, eh, zij hebben dus geen account nodig. Maar je kunt met drie collega's hierin in werken. En die kun je ook, stel dat de collega weggaat. Uh, je kunt het account ook overschrijven als je daar uh, een nieuw iemand toegang toe uh, to wil geven. Um, nou. Dat denk ik. Zijn er nog andere vragen? Nou, het idee is vooral ga ermee. Uh, beginnen. Uh, en gaandeweg, als je hem hebt, uh, online hebt uh, gezet, maar zometeen komen er ook twee... Uh, gemeenten nog te, te spreken, dan komen er vanzelf een aantal van deze andere blokjes om de, om de hoek uh, uh, kijken. Uh, zoals bijvoorbeeld de statistieken die uh, gebruikt uh, worden... Um, die zij daar... waar uh, zij dus, de gegevens voor gebruiken om ook weer terug te brengen in hun lokale coalitie. Ik heb nog een keer de chat. Ja, ik zie geen nieuwe vragen Oké, okay, Martien, dank je wel voor deze korte toelichting. En wat jij inderdaad zegt is dat uh, we dachten dat het mooi is om ook een paar gemeentes even aan het woord te laten... ...die inmiddels met het zorgpad werken of in ieder geval hebben gevuld. Uh, de eerste gemeente die we daarvoor um, hebben gevraagd is de gemeente Gouda. Brenda Brandsma is uh, aanwezig. Welkom Brenda, um, wij zijn eigenlijk wel heel benieuwd, jullie waren, of zijn pilotgemeente geweest. Hè? Ik zie dat er ondertussen trouwens nog een vraag binnenkomt, die pakken we zo meteen even op. Laat eerst even Brenda aan het woord. Brenda, kun jij kort vertellen hoe het gegaan is, het vullen van het zorgpad in Gouda? Ja, zeker. hallo allemaal, fijn dat jullie uh, er allemaal zijn. Uh, um, ja, de, het is denk ik heel goed om, uh, je zei het net al even, maar ook om nog een keertje te benoemen dat we gemeente waren. Want uh, nou, ik ben net ingelogd en ik zie dat er inmiddels uh, digitaal alweer veel meer mogelijk is dan uh, destijds uh, toen, toen wij begonnen. Um, wij zijn met elkaar om de tafel gaan zitten en met elkaar houdt dan in de lokale coalitie en alle beleidsmedewerkers. Want het gaat echt wel over verschillende terreinen bij ons. Dat is niet één poppetje, dus het is handig om vooral ook je collega's hier goed bij te betrekken. En we zijn om de tafel gaan zitten en we hebben gekeken naar alle zorgpaden. Uh, ik werkte toen ook inderdaad samen met Martien. En uh, Martien had een mooi overzicht van uh, in het geel welke uh, dingen we, we uh, welke flexibel waren, variabel waren om uh, in te vullen. Uh, en daar, uh, ja, tijdens die bijeenkomst hebben we een verdeling gemaakt van uh, wie gaat wat oppakken of nog uitvragen bij de verschillende partners. Um, want ja, ook niet alle partners konden we aan tafel vragen en soms we toch nog wel om dat, uh, om dat wat verder uit te vragen. En we, we hebben in Gouda wel geprobeerd om het ook zo klein mogelijk te maken. Dus om echt te zorgen dat daar een telefoonnummer stond van de juiste persoon en niet van een hele brede organisatie. Omdat je dan alsnog weer heel erg aan het zoeken bent bij wie moet je dan zijn. Uh, maar goed, dat moet iemand natuurlijk ook wel willen. En dat vraagt ook wel iets om alles uh, up-to-date te houden, zeg maar. Want er zijn ook wel regelmatig wat wisselingen uh, in personeel. Uh, dus ja, dat is, daar vind ik zelf wel, daar ligt wel een uitdaging. Uh, dus als dat wat lastiger was, dan hebben we het toch wel bij een organisatie gewoon breed uh, gehouden. Uh, vervolgens hebben we alles gevuld en uh, zijn we van, van start gegaan. En uh, uh, ja, dus de coalitie heeft daarbij input geleverd en uh, beleidsadviseurs en die hebben ook weer een achterban gebruikt om, uh, om de zorgpaden te vullen. Ja. En dan is het misschien wel mooi de vraag die net in de chat stond van uh, Roelie. Uh, hoe gaan jullie er nu voor zorgen om, uh, voor, uh, ja, om het leven te maken dat ook inderdaad alle professionals uh, de zorgpaden gaan gebruiken? Ja, dat is echt uh, voor ons uh, de stap waar we nu ook bij uh, zijn aanbeland. We hebben een hele mooie tool, hartstikke fijn. Uh, maar ik denk dat, het, uh, dat we daarin echt nog iets te doen hebben in onze communicatie. Uh, uiteraard hebben we het wel gemaild en uh, een mooi linkje erbij. Maar uiteindelijk is, is dat denk ik zelf uh, niet genoeg om het ook levendig te houden. Uh, ook vooral bij het medisch domein, uh, voor wie dit eigenlijk een hele mooie tool is om te gebruiken, um, moet je denk ik echt wel een plan hebben van hoe zorg je nou ook echt voor de implementatie en dan kom je er uh, dan kom je er niet met alleen een mailtje van hey, uh, ik kan deze tool gebruiken. Um, dus we zijn nu als, uh, als coalitie daarover uh, aan het nadenken. Van, hey, hoe kunnen we nou een, een soort van communicatiecampagne opzetten, zodat, dat, zodat dit ook daadwerkelijk gaat landen bij uh, de verschillende organisaties. Want dat is natuurlijk niet alleen het medisch domein, maar ook het sociaal domein is natuurlijk uh, hartstikke belangrijk om, uh, om te weten dat dit bestaat. Uh, we krijgen wel van iedereen terug... Die je bekend mee is dat het echt heel erg handig is. Want het is he, steeds een stroomschema die je heel makkelijk kan volgen. En iedereen doet het op dezelfde manier. Uh, en het scheelt gewoon heel erg veel tijd. Van de verloskundigen hebben we ook terug uh, te horen gekregen. van ja, wij hebben gewoon niet altijd de tijd. Om met iedereen in gesprek te gaan, een heel uitgebreid verhaal en voor ons is het soms ook echt een weerwaar aan organisaties en bij wie moet je zijn. En zij vinden deze, ja, deze tool, zeg maar de zorgpaden, echt heel erg handig in hun, uh, in hun dagelijkse praktijk en in hun, in hun werk. Um, maar wij hebben nog wel echt wat te doen om dat breder uh, neer te zetten. Dus dat is onderdeel van het plan van aanpak uh, binnen kansrijke startbreed. Ja. Dank je, Brenda. Mooi zoals je daarover vertelt. Ik zie dat Martien een handje heeft opgestoken. Martien, misschien naar aanleiding van het verhaal van Brenda, dat je iets wil aanvullen? Ja, ik denk ook op je laatste vraag. Uh, maar daar ligt wel een gedeelde verantwoordelijkheid. Ik denk, uh, wat Brenda terecht aangeeft, dat bespreken we in de lokale coalitie. Maar een deel van die partners die ook deze, dit instrument gaan gebruiken, zijn de zorgverleners. En het is voor hen, hè, als ik... Pak ik maar even mee het VSV in Zwang, hè? Uh, zoals uh, uh, het heet in, uh, in Gouda en uh, omstreken. Voor hen is het pas echt de, de go-to to als alle omliggende gemeenten van hun verzorgingsgebied er ook in staan. En daar worden nu ook zeg maar, door die zorgverleners de stappen gezet. Zijn er al lokale coalities? Ja, dan gaan we daar bespreken. Zijn ze er nog niet? Dan gaan we gaan zij de gesprekken met die gemeente aan, dat ze zegt, we willen het net zo, in dit geval, als Gouda hebben, want we willen in ons hele verzorgingsgebied die zoektijd verkorten. En daar helpt deze tool bij. Dus daar zie je zeg maar dat het een soort van, uh, ja, een soort yo, -yo effect is. De, dus de, de gemeenten moeten het uh, willen en doen en dat, dat bespreken en uh, het gebruik stimuleren, maar ook zeg maar, het bovenregionale, uh, ja aanpak hè, vanuit het VSV, die moeten er ook iets mee gaan doen. En we zien langzaam, moet ik heel eerlijk zeggen, maar langzamerhand wel die stappen uh, gebeuren. En Joep zal daar straks ook iets over zeggen, denk ik, in Zuid-Limburg, waar dat ook doet. Ja, verschillende oh. aanvliegroutes zeg jij ja eigenlijk, hè? Ja. ja. vanuit de gemeente als vanuit de VSV's, dat is een ideale situatie. Uh, Roelie, ja. jij hebt ook je handje opgestoken, jij had net die vraag gesteld. Heb jij nog een vraag voor Brenda? Ik zie Roelie eventjes niet meer. Ja, Roelie staat op mute. Staat uh, je... staat op mute, sorry, oh. excuus. Even de mededeling, ik ga eruit vanwege een ander overleg. Maar um, ik heb samen met team aan de doorontwikkeling van deze zorgpaden gestaan een aantal jaren geleden. Want het mooie is, het komt vanuit de zorgverlener wat ik toen nog was. Samen met gynaecologen. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat dat meegegeven wordt. Dat juist die zorgverleners zo enthousiast waren over deze tool. Over dat we gemeenteoverstijgend werkten, inderdaad. Ja, en dus, jij... uh, heel veel succes. En, uh... Ik kan nog even zeggen: jij bent zelf ook verloskundige, toch? Dus jij ja, hebt mijn ook achtergrond is uh, verloskundige. En daar kwam ja. ook de vraag vandaan: uh, van goh, hoe ja. kunnen we nou ervoor zorgen? Dat ik als verloskundige uh, weet van in gemeente X is het zo, daar geregeld, in gemeente Y is het zo geregeld. Dus dan is dit een heel mooie, als iedereen een mooie invult, een hele, hele mooie tool. Dus, uh, dank jullie wel, succes verder. Dank je Roelie. Check nog even of er andere vragen zijn voor Brenda. Um, ik zie ze niet in de chat. Dus Brenda, nogmaals dank voor jouw toelichting. Uh, ik uh, vind het, uh, wat net al is gezegd, hè, er is nog een gemeente waar al een paar keer een bruggetje naar is gemaakt, waar ook um, uh, in de regio zeg maar, wordt samengewerkt. Uh, dus ik wil de volgende gemeente, uh, Joep Heuts, vragen van de gemeente Kerkrade om te vertellen uh, hoe zij het hebben aangepakt. En Joep, ik weet dat jij een aantal uh, dia's hebt die jij ook wilt laten zien. Dat, uh, dat klopt en ik heb een Danielle gevraagd om, uh, om, om die te delen. Uh, yes. ja, Maya, welkom, ik hoop dat ik goed uh, samen ben. Um, mijn naam is Sjoek Hutz, beleidsmedewerker uh, bij de gemeente Kerkrade. Um, nou, Martien had het al over uh, Valkenburg en voorstellingen in en het ligt niet zo ver uit de buurt, maar toch. Um, bij ons is de aanvliegroute iets anders geweest dan Gouder. Dus dat is denk ik ook wel, een, ja, wel mooi om, te, om, om aan te geven. dat het niet één route is die je kan gebruiken. Wij zijn ook een pilotgemeente. De problematiek binnen, binnen het sociale veld is in, is in deze regio vrij fors. We dus gaan gaat om achterstanden, jeugdhulpverlening, vroege zwangerschappen, tienerzwangerschappen, etc. Zij dus waren ook uh, uh, zeker een kansrijke start. We uh, waren we zeer, uh, zeer enthousiast ook om deze tool te gaan, te, te gaan gebruiken. Uh, bij ons is het wel zo dat um, wij uh, eerst met een heel klein groepje hebben gevuld en daarna pas naar de lokale coalitie zijn gegaan. En dat heeft er gewoon mee, mee te maken dat wij op een paar mensen zijn ingestapt en een hele korte tijd. Periode hadden om te vullen. om voordat de eerste release uitkwam. Dus, dus vandaar dat wij een andere route hebben gehanteerd en gehouden. Nou, waarom vonden wij het van belangrijk? Um, nou, schoenmaker blijft bij je leest. Dat is een, een uitdrukking die ik vaker heb gehoord de afgelopen jaren. ook van een aantal verloskundigen. En uh, om toch één voorbeeld daarbij te noemen. Een uh, van de verloskundigen in Kerkraden. die um, zei tegen mij: van. Het moment dat ik een zwangere op consult krijg, een te krijg, en zij ervaart medische problemen, bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, maar die komen niet van een medische oorzaak, maar komen bijvoorbeeld doordat ze financiële problemen heeft, dan kan ik daar als volkskundige relatief weinig mee. Maar het moet wel opgelost worden, want als deze mevrouw het, op, het probleem opgelost krijgt, want door het tot rust komt, gaat die bloeddruk ook mogelijk omlaag. Dus zeggen ze, maar daar heb ik niet, dat is niet mijn co-business. Dus ik heb mensen nodig die waar het wel de co-business mee is. Nou, zo zijn er meerdere voorbeelden van om deze tool heel goed te gebruiken, om uh, heel snel, effectief, preventief in te zetten. Nou, hoe zijn we begonnen? Uh, zoals Gouden naar het heeft vertelt, hebben wij ook met Martin gesproken en met de, de velden, wat was de standaard, wat was de was variabel, hebben we naar gekeken. We hebben we een verdeling gemaakt. Een verdeling. Ik woon iemand anders. Kan dat? De, de, de verdeling die we hebben gemaakt is dat... Uh, de kwartiermaker Kansrijk staat in onze regio. Die is met name met... de VSV's... en, de, het, en het ziekenhuis aan de gang gegaan. Kan het zijn dat ik aan jou bouw is ja, het lijkt inderdaad alsof iemand de heb... telefoon aan heeft staan. Dus misschien ja. kunnen we even allemaal weer op mute zetten, behalve Joep. Oké, okay, dan ga, ga, ga ik verder. Um, dus uh, de kwarteermakkeranswijk zat met name met de ziekenhuizen. En uh, uh, VS-VS contact gehad. En uh, een collega van mij, een consulent jeugd, heb ik erbij betrokken. En ik zelf zijn met name gaan kijken naar de andere... Uh, uh, velden waar we iets over wilden gaan zetten. En zo hebben we dat met elkaar verdeeld en hebben we in feite in een, uh, in een termijn van twee weken hebben we alle velden bij elkaar gehaald, geïnventariseerd. Wat is er allemaal? Bij onze partners te raden gaan en zijn vervolgens gaan vullen. En Daniel, als je naar de volgende slide gaat, dankjewel. Nou, wat is dan onze ervaring als het gaat om het vullen? Een groot voordeel is tot we zelf een enorme kennisvergroting krijgen van wat, wat is er nou eigenlijk allemaal en uh, hoeveel partners hebben we uh, en uh, wat doen ze eigenlijk want dan merken we dan toch wel dat je wel een bepaald beeld hebt maar dat je zo wel erachter komt wat ze allemaal doen verder hebben we ook geconstateerd dat het medisch domein en het sociaal domein heel weinig van elkaar weten uh, maar daar is de daar is het zo fijn dat we ook andere trajecten kan trekken zoals knooppunten hebben waarin we die twee velden bij elkaar brengen. Maar wat we ook gezien hebben is dat het sociaal domein heel erg breed is en soms ook onoverzichtelijk. Nou, vervolgens hebben we, hebben we het gevuld. Nou, dat heeft Martien er al wat over verteld. En we zijn gaan communiceren. En communiceren met onder andere lokale coalitie en met andere partners in het werkveld. En daar geven ze eigenlijk uh, twee belangrijke dingen aan. En dat is één. Ze vinden eigen meerwaarde. En volgens mij gaf Gouw dat, dat net ook al aan. Uh, maar twee, ook: ze vinden op dit moment, de, zoals wij in kerkraad hebben gevuld, dat de zorgwaarden nog te uitgebreid zijn en dat er ook nog keuzemogelijkheden zitten. Bijvoorbeeld verschillende organisaties waar je naartoe kan. Wat wij bij het Vullen belangrijk vonden, is dat het niet één naam en een telefoonnummer was. Want als de persoon weggaat of. Hij is ziek of iets anders. Dan is het niet bereikbaar. Maar we zijn dus wel naar. voor e-mailadres e gaan gebruiken. voor de toegang. We doen heel veel via de toegang. van onze gemeente. en tot die verder kunnen doorleiden. Um, die weten. Dat die, daar zitten drie mensen achter die telefoon. achter die e-mail. die weten precies. wat er verder. hoe het sociaal domein is ingericht. Um, dus. Maar dat is wel nog een aandachtspunt. om daar goed naar te kijken. En dan de laatste dia, uh, Daniel. Dankjewel. Nou, zoals wat ik net al aangaf, eh, hoe het nu toe is, we zijn nu bijna een jaar onderweg. En wat we zien is dat, ik moet er wel nog even bij vertellen, dit is natuurlijk geen vervanging van een knooppunt. Het zit daarvoor. Op het moment dat je dan op meerdere werken- taakvelden komt, mag liet liter net 18 zien, als je er dadelijk ook twee of drie hebt, dan eh, lijkt het me toch raadzaam om een, uh, over te stappen naar een knooppunt. Maar daarvoor zijn deze, is deze tool ideaal. En waarom is hij ideaal? Omdat die effectief is. Mensen weten heel snel, hoewel werken je niet in diezelfde gemeente, waar je terecht kan. Het is preventief, dus is vochtijdig. En ook je kennis wordt vergroot. Nou, als we dan uh, gaan kijken... Joep, mag ik je even iets vragen? Want je noemde net knooppunten, hè? En ik weet, ja. ik weet niet of iedereen uh, weet uh, wat dat is. Dus misschien zou je dat heel kort kunnen toelichten. Zal ik doen als ik het laatste heb uh, uh, over de verbeterpunten, kom ik even terug op de knooppunten? Goeie ja. ja, vraag, Daniel. Um, maar als we nu gaan kijken wat zijn nog de verbeterpunten, hè, is dat de key user functie goed te borgen. Want op dit moment hebben we binnen de gemeente, ben ik zelf key user en we hebben dus ook een consulent jeugd uh, die dat ook kan doen. En uh, ja, goed. Uh, dat is voor meerdere gemeentes het feit. Eh, personeelstekorten zorgen ervoor dat er keuzes worden gemaakt. En dan gaat de, eh, de casestiek ten alle tijden voor eh, het vullen of het updaten van een, van een tool. En ten tweede, bijvoorbeeld, ik zelf ben ook heel erg betrokken bij eh, de opvang van de Oekraïne. Wat ook gewoon voor zorgt, en dat is voor meerdere gemeentes zo, dat je, je minder tijd krijgt voor iets. Nou, hoe, eh, hoe hebben we dat wel opgelost? Ik heb mijn. Collega's binnen het team jeugd heb ik stap voor stap steeds meegenomen wat ik aan het doen was. Dat betekent dat ik dat ze precies weten tot deze doel er is. Als ik zou uh, geen tijd meer zou hebben, hoe ik ze alleen uit te leggen hoe ze moeten vullen. Maar het hele feit tot de tool er is en waarom de rest dat weten ze. Um, en waar, eh, en dat gaf Gouden ook nog even aan, als dus gaan gaat communicatie, we krijgen nog heel weinig van samenwerkingspartners terug, hey, dit klopt niet, of dit is een ander adres geworden, of, of, of. Eh, dus dat betekent dat we in de communicatieve zin ook daar nog wel wat stappen voor moeten zetten. Nou, dan ga ik nog even terug naar de vraag, Daniel, van, van de knooppunten, de rechte vraag. Um, eh, knooppunten is in zoverre wel een bekend gegeven binnen het onderwijs. Um, ja, dus dat, dat verschillende partners samen met de ouders gaan kijken van, om een hulpvraag... Uh, te beantwoorden. En dat hebben we voor uh, de, de kansrijke startgroep, de 0-2-jarige, of min 9 maanden tot 2 jaar, hebben we dat in ieder geval in een aantal uh, pilotgemeentes binnen onze regio, binnen Parkstad. Uh, dat is Kerkraden onder andere, maar dat is ook Landgraaf en, en Heerlen en Vaald. Uh, ook op diezelfde voet ook knooppunten georganiseerd voor als er vragen zijn op meerdere gebieden om snel te kunnen handelen samen met de ouders wat is je hulpvraag, wie moeten we erbij betrekken eh, zonder dat het begint te sluimeren bij één organisatie en tot je mooi twee drie maanden verder eh, bent eh, en, dat, eh, en in kerkraden hebben we daarvoor gekozen om een kernteam dus dat is altijd een schoolmaatschappelijk werk Vanuit de welzijnsorganisatie en een jeugdverpleegkundige van de JGZ. Dat is het kernteam. En de vraag die er dan bij hun komt via een algemeen e-mailadres. Dan gaan ze samen kijken welke partner gaan we dan nog meer uitnodigen om dat knooppunt te organiseren. Zo'n knooppunt kan in feite binnen een week dan georganiseerd worden. Samen met de ouders. Dat is misschien een kort. Mochten er dan vragen over zijn, dan hoor ik dat wel. Is dat een beetje een antwoord op je vraag, Danielle? Ja, dankjewel Joep. Ik weet niet of er, uh, naar aanleiding van het verhaal van Joep, nog andere vragen zijn. Ik zag volgens mij uh, niks in de chat. En Martien, uh, zie ik uh, ja. een handje. Ja, mag ik nog één aanvulling geven? Want wat Joep aangeeft uh, is zo belangrijk. Ik heb net de feedback laten zien. Um, daar kan iemand zeg maar, aangeven, well, goh, wat klopt er niet? Maar het is nog veel mooier om dat gewoon lokaal te doen hè? met de partners. Een telefoonnummer klopt niet of een partner waar we al twintig jaar mee samenwerken staat er niet bij. Dus het bespreken zeg maar, met je gemeente en je lokale coalitie is ja, denk ik wel de eerste tafel waar je elkaar moet uitnodigen om dit te, te doen, lijkt me. Maar daarin, ja, beide opties zijn er. We hoeven niet te dwingen. Um, als het maar via één van die routes uh, naar boven komt. Ja, en Ik zie ook nog in de chat staan de vraag, wat heeft de pilot aan resultaten gebracht? En misschien goed om nog even te duiden, de pilot, dat ging met name dus om het vervolgen, een beetje wat Angela in de inleiding ook aangaf, hè? dat er vijf gemeenten uit mijn hoofd uh, meegedaan hebben aan de pilot, eigenlijk om de zorgbare tool verder uh, te ontwikkelen en klaar te maken voor alle coalities in Nederland. Dat was het doel van de pilot. Dus dat is um, waarom Gouda en uh, andere gemeentes daaraan uh, deel hebben genomen um, zijn er nog andere vragen voor joep of nog voor uh, brenda van gouda ik, ik, ondertussen denk ik um, dat als we kunnen samenvatten wat uh, door joep en door brenda is verteld dat er dus echt wel een aantal aandachtspunten zijn uh, hè, bij het vullen en om te zorgen dat de zorgbare tool ook goed gaat werken dat heeft alles te maken met het um, uh, hoe zorg je dat die up-to-date blijft? Welke afspraken maak je daarover en dat die ook steeds actueel is? En Joep zegt ook heel terecht, dat staat soms best wat onder tijdsdruk als er ook allerlei andere uh, prioriteiten zijn. Hè? Um, en ook uh, Brenda noemde dat die verspreiding naar de achterban en om daar goede afspraken over te maken, dat is dus ook een belangrijke om te zorgen dat die inderdaad ook levend wordt, de uh, zorgbare uh, tool. En het andere is ook, denk ik, heel belangrijk om met elkaar te kijken, ook in de coalitie daarover na te denken van hoe evalueren we en zorgen dat het ook in de praktijk gaat werken. Dat is ook wat Brenna vertelde, waar zij nu ook een beetje over aan het nadenken zijn. En in dat verband is het misschien nog even leuk om te noemen hoe Deventer ook daarmee omgaat. Die hebben inmiddels twee ambassadeurs benoemd. Dat zijn ook de key users van de zorgpadentool. tool Een verloskundige en iemand van de jeugdgezondheidszorg. Die hebben ook daar, in ieder geval de verloskundige, heeft daar ook uren voor gekregen. En wat zij doen is ook als een netwerkbijeenkomst te zijn, dat zij echt een uh, bijeenkomst altijd beleggen over de zorgpaden en aan de hand van casussen gaan bespreken uh, wat in de praktijk wat ze ook tegenkomen en hoe daar de zorgpaden wel of niet uh, bij aansluiten. Om zeg maar, op dat moment ook met elkaar te evalueren. Dus dat ook eventjes nog als een voorbeeld naast uh, alles wat net ook is genoemd. Dus ik denk dat dat wel belangrijke lessen zijn. Hè? Ik zie Joep ook een beetje knikken om um, hiermee ja, verder te gaan. Ik heb nog aan. wel een aanvulling, ja. als het mag. Ja. Um, okay. We hebben natuurlijk met Martien uh, ook, ook afspraken gemaakt over het, het, het evalueren, maar ook het up-to-date houden. Hè? Uh, dat betekent dat ik voor in november in mijn agenda dus vrij geblokt heb onder alle uh, zorgpaden nog eens een keer helemaal goed door te leggen, nog eens met alle partners gewoon het contact te leggen. Eh, dat heeft twee eh, redenen. Eén is... inderdaad om het up-to-date te krijgen. Maar twee... om ook weer al die zorgpartners even... Eh, eh, ja, in het vizier te krijgen en hun eh, de, de, de tool in het vizier te krijgen. Eh, dat is één en twee. Eh, Martine had het eh, toen net volgens mij al een keer aan een... aan een bijeenkomst in Maastricht, een paar weken geleden. Ja, ook daar zie je dus dat, en daar waren best veel verloskundigen eh, bij aanwezig. En dit is denk ik niet alleen voor verloskundigen, maar dat is voor de, natuurlijk voor de hele toegroep van tot twee jaar. Hè. Um, waarin je dus uh, weer, het op het, uh, weer aangeeft uh, tot de tool er is. En dan merk je toch, en dat zijn die, ik zou zeggen, die, die na zitten, waar nog wat glaasje fris gedronken wordt. en tot gemeentes gewoon onderling, uh, en ook verloskundige praktijken onderling, zeggen van hé, hey, hoe zit het nou en heb jij daar ervaring mee? En dat dus het ergens een olievlek gaat werken. Dus het is ja, het is een kwestie van vaak herhalen. Um, maar het is ook een gedeelde verantwoordelijkheid. En ik heb het in de lokale coalitie... Hebben we het nu een keer besproken. Nou, daar gaf bijvoorbeeld uh, iemand van huisarts aan van... Ja, er staat te veel tekst bijvoorbeeld, bij een aantal zorgpaden. Nou, dan gaan we dat aanpassen. Dus laat vooral eerst kijken van... En waar kan ik toe verwijzen? En dan, als er onder nog een stuk tekst komt, dan kan ik dat alsnog wel lezen. Nou, dat, dat pas je dan bijvoorbeeld aan. En binnenkort komt de lokale coalitie nog een keer terug. En zo uh, breid je dat ook naar je netwerk uit. Dus dat wil ik wel nog even aangeven. Want als we luisteren wat uh, het werkveld ons teruggeeft, zijn ze allemaal enthousiast over tot die tool is. Dus ik zou ook vooral iedere gemeente op, uh, willen oproepen om hem in ieder geval te gaan vullen. Want het moment dat mijn buurgemeente hem niet heeft, en heel veel van onze samenwerkspartners eh, werkt de gemeente overschrijd, overschrijdend, dan ja, heb je daar wel een 1 plus 3 variant als je het met alle gemeentes hebt gedaan. Dank je Joep, mooie aanvulling. Ook nog weer even hè, die gedeelde verantwoordelijkheid die daarin een rol speelt. Um... Ik zie als er nu verder geen vragen zijn, die komen misschien ook later. Uh, wil ik jou ook gewoon van harte bedanken voor het delen van uh, jouw ervaring. En dan geef ik het woord nu terug aan Christa. Ja, dankjewel uh, Carla. Nou, ik denk heel erg mooi om uh, zo wat uh, praktijkervaringen ook te horen. En ook mooi om uh, van jou te horen, Joep, hoeveel uh, meerwaarde het heeft in de praktijk. Ook nog wel een aantal uh, belangrijke aandachtspunten hè, rondom het borgen en uh, het verder brengen van. Uh, maar wat bij mij ook wel echt is blijven hangen, is ook een beetje waar Martien mee opende. 60% van de uh, klachten hebben een niet-medische oorzaak. Uh, Joep gaf daar een heel mooi voorbeeld van. Hè, hoge bloeddruk veroorzaakt door stress bijvoorbeeld, waar je als verloskundige bijvoorbeeld wel degelijk... ...mee te maken hebt, maar waarbij die verbinding met het sociaal domein... ...en andere partners die daarin mee kunnen denken... ...bij het ondersteunen van uh, deze zwangeren in kwestie is dan heel erg belangrijk. Um, en wij horen natuurlijk ook terug vanuit de praktijk... ...en dat is wel ook wat Joep ook al aangaf. Hè, soms is het ook een valkuil om te volledig te willen zijn in je zorgpaden in de tool. Uh, mensen willen vooral natuurlijk ook snel, efficiënt informatie kunnen vinden is ook een beetje de, de spagaat met wel de keuzevrijheid willen geven. Dus die is in de praktijk ook wel eens ingewikkeld. Uh, maar dat zo'n tool ertoe bijdraagt dat je elkaar snel en efficiënt kunt vinden. Waar dat eerder natuurlijk niet zo was. Hè. Ik heb echt nog wel meegemaakt dat uh, zorgpaden ergens op een H- of O-schijf verstopt stonden. En dat niemand uh, eigenlijk wist waar ze ook alweer stonden. En uh, wanneer ze voor het laatst geüpdate waren. Nou, die, die tijd is dan hopelijk met deze tool uh, definitief uh, voorbij. En natuurlijk enorme meerwaarde, dat zei Brenna ook al eventjes, dat je over gemeenten heen kunt kijken. He, dus dat het niet alleen de zorgpaden zijn uh, die misschien al wel bekend zijn of waren, maar dat je ook in naburige gemeenten kunt kijken wie je daar als contactpersoon uh, kunt benaderen. Dus de meerwaarde staat, uh, die, die, die lijkt me overduidelijk. De instructie van Martine, we hebben vandaag bewust voor gekozen om niet heel uitgebreid nog een keer de, de, het invullen van de tool. Maar daar hebben we wel eerder een webinar over gegeven die ook nog online te vinden is. Maar dan ga ik wel even naar Daniel en Carla kijken welke datum dat ook weer was. Want dat helpt. Misschien kunnen we dat linkje nog even nasturen naar de mensen die ja. ze vandaag hadden opgegeven. Want, ja, als je, nou, echt. Ja, want als je nou zegt, nou dat was interessant, maar dat gaat me ook een beetje snel... Uh, dan kan je die dus altijd nog terugkijken, maar nog belangrijker misschien is dat er ook in de tool zelf allerlei mooie instructievideo's staan voor eigenlijk ieder onderdeel wat je nodig hebt om dit met elkaar goed te kunnen doen. Dus neem vooral ook de eerste keer even rustig de tijd voor jezelf om de tool gewoon te bekijken, de filmpjes te bekijken, eventueel dat webinar nog. Nou en dan eigenlijk heel mooi uh, de processtappen die we vandaag uh, vanuit de praktijk hebben gehoord. En ik denk dat het goed is dat wij ook als VAROS zijn en samen met Martien en VWS jullie goed blijven informeren over voortschrijdend inzicht. Als er eens een keer een mooi communicatieplan inderdaad gemaakt is, dat we dat nog een keer op deze manier ook met jullie delen, Nou, et cetera. Dus de, en de zorgpadentool wordt natuurlijk ook continu nog doorontwikkeld. We hebben twee keer per jaar een redactieraad. Waarin jullie feedback die je binnen de tool ook kunt nalaten, achterlaten, die wordt daar uitgebreid besproken. Dus dat betekent dat er gaandeweg misschien ook nou, veranderingen, nieuwe functies worden toegevoegd. Dus dat het ook interessant is om jullie hè, en daar naar te blijven kijken, maar ook dat wij jullie daar goed over blijven informeren. Dus als er op dit moment nu verder geen vragen zijn, zou ik vooral zeggen, wordt vervolgd. Um, vraag ook vooral ondersteuning bij je desbetreffende adviseur in jouw gemeente. He, wij kunnen natuurlijk niet bij elke gemeente ernaast en helemaal samen die tool gaan vullen... maar dat lijkt me sowieso niet het juiste proces. Dat heeft Joep onder andere ook goed uitgelegd. He, dat moet je doen met iedereen die betrokken is en met elkaar om tafel. Maar als je zegt, nou, he, denk nog eens even mee in uh, hoe ik die mensen aan tafel krijg... Uh, of ik kom dit nog tegen die tool, dat snap ik niet helemaal... Vraag vooral om hulp, want daar uh, zijn wij ook voor. Dan uh, gaan we het daarbij afsluiten, denk ik. Hè? Ben ik nog iets vergeten, Carla, Danielle? Nee? Goed, dan uh, wil ik alle sprekers van vandaag ook uh, hartelijk bedanken uh, voor jullie bijdrage. En dan wens ik iedereen een hele fijne middag.